Als jij een eenmalige backup wilt maken van je website, dan log je in mijn Pepix. Dan ga je naar je hostingpakket door hierop te klikken en dan vervolgens op die oranje knop hieronder. Um, dan ga je naar Extra Features hier rechts. Klik je op Installatron Application Installer. Dat is de plek waar je website beheert binnen Direct Admin. En vervolgens klik je hier op Backup. De locatie, uh, standaard is het Google Drive. Dat uh, bevult ik je ook aan, want dat is gewoon gratis. Um, klik je de eerste optie, dan gaat het ten koste van je eigen opslagruimte. Stel dus daarvoor, voor je hebt een gigabyte beschikbaar voor je website. Or, binnen dit pakket, dan gaat die backup daarvan af. Nou, als je een website hebt van 600 MB en je hebt 1000 MB ruimte, dan kun je je voorstellen 2x600 MB, dat 2K600 MB niet in 1000 MB ruimte Kortom, dan heb je gewoon onvoldoende ruimte. Dus dan is Google Drive toch wel heel handig. Um, als je wil kunnen label instellen, bijvoorbeeld de datum van vandaag. Uh, en daarna klik je op backup. Nou, dit duurt even, ligt een beetje aan hoe groot je website ook is. Als je een hele grote website hebt, dan kan het heus wel een paar minuten duren. Um, in dit geval op een vrij kleine website. Dus zal het zo gepiept moeten zijn. Dus we wachten even. En we zien nu dat de backup is voltooid. Uh, dat zien we hier. Als ik hierboven klik op My Backups, dan zie ik ook welke backup is gemaakt. En hoe ik hem kan downloaden. Want die optie, die zien we hier. En als je zegt, van, nou ik wil um, de backup niet downloaden, maar ik wil hem terugzetten. Hè. Stel je hebt hier een maand lang aan backups. Elke dag wordt een backup gemaakt. Dan klik je op het pijltje die je hier ziet. En dan kan je de backup Terugzetten naar de originele of op een nieuwe locatie. Um, dus dan klikken we hierop terug, uh, terugzetten naar originele locatie. Uh, dat ziet er allemaal goed uit, dus ook niet heel veel naar kijken, tenzij je echt uh, iets specifieks hebt. En dan gaat hij voor je aan de slag. Ook dit geldt, um, hoe groot je website, hoe lang geduurd voordat het terugzetten is voltooid. Soms duurt het twee minuten. Soms duurt het drie kwartier met een database van 1 gigabyte. Je kan je voorstellen dat is ook voor een computer best veel werk. Ja, en volgens mij is een backup teruggezet. Um, je krijgt erover een mail um, als hij is teruggezet meestal. Dus dat is voor jou ook een punt dat je denkt van, oh ja, nou, het is gelukt. Um, nou, ik heb nu niet echt een concreet voorbeeld dat hij is teruggezet helaas. Maar geloof me... Um, de backup is teruggezet. En dat is in de noten hoe je een backup maakt. Hè, door op deze knop te drukken, eenmalig. En dan via My Backups hier rechts ook weer kan terugzetten via deze knop. Of kan downloaden via deze knop. Uh, doe je je voordeel mee. Uh, want dit is eigenlijk echt de enige optie waar veel, waarmee jij je website weer kan terugzetten. Succes!